Waar jij ooit in de rij stond voor een baan, staan de banen nu in de rij voor jou. Tot ziens. Oké, volgende. Ga dus niet voor zomaar een baan. Hey. Vind een baan die voor jou werkt. Met Randstad. Ja, toch? Randstad, zo werkt dat.